Nee, helaas was het maar waar, maar ik ben niet op vakantie. Ik sta in het gloednieuwe priel in de achtertuin van de 201 Kapper aan de Krijten 91 in Uden. De laatste hand wordt er nog aangelegd. Er moeten nog enkele pannen op maat gemaakt worden. Ik loop hier via de schuifbui binnen en u ziet achter mij de deur naar de garage en de achterdeur. Eikenhouten vloerdelen, nieuw bestuurd plafond waardoor er geen naden meer zichtbaar zijn. Sfeervolle houtkachel. Veel glas waardoor er veel daglicht naar binnen kan. Dan loop ik door naar de achterzijde weer waar de symmetrische keuken geïnstalleerd is. Van alle gemakken voorzien, blad, vaatwasser, koelvriezer, oven. En hier via de deur komen we in de hal, even een snelle blik in het vleurige toilet dat vernieuwd is. meterkast zit hier, hier komen we in de garage. En bijzondere om te laten zien is dat er een verdiepingsvloer ingemaakt is. De nok van de garage is namelijk erg hoog, dus er is eventueel nog een atelierruimte of werkruimte te creëren daar boven de garage. Hier loop ik aan de voorzijde de slaapkamer binnen, dat is de grootste slaapkamer. Met een dakkapel, via het overloop kan ik een kijkje geven in de slaapkamers aan de achterzijde. Eén daarvan is nu in gebruik als inloopkast, kleedkamer. En dit is het pronkstuk van het huis, vernieuwde badkamer. Hoeklichtbad, douchecabine achter mij, er zit de dubbele wastafel en de design radiator achter mij. Spotjes in het plafond, de separate toiletruimte die vernieuwd is, de vierde vaste trap naar de tweede verdieping. En dan hebben we de ketelruimte waar de wasmachine en droger zijn opgesteld en de vierde slaapkamer met veel daglicht dankzij het grote dagvenster. Kortom, een ideale ruime. Gezinswoning met eigen oprit, eigen garage, privacyvol achtertuin met een heel gezellig prieel. Morgen op internet te vinden, bel of mail ons. Ik leid u met alle plezier rond. Tot ziens!